Hoi allemaal, leuk te kijken naar een gloednieuwe video en vandaag ga ik een soort challenge doen. Maar dat zie je zo meteen wel, dus laten we maar snel gaan beginnen. Ik had vandaag in gedachten om eigenlijk alle races op yourfit te doen. Tussen degene die ik kan doen, want ik heb natuurlijk nog niet alle races. Um, hierbij hoop ik ook mijn paard level 15 te kunnen krijgen, misschien. Ik heb er nog ik heb er een paar vandaag gedaan, die op Starshine Hoeven heb ik al gedaan. En de druïde races, missies heb ik al gedaan, dus daar kan ik het niet meer voor doen. Uh, ik sta nu toevallig hier, want ik bij de paardenmarkt stond toen ik uitlogde. <laughs> dus um, dit wil ik graag doen, ik heb het wel een keertje vaker gedaan, maar ik dacht misschien is het wel leuk om het uh, een keertje samen met jullie te doen. Ik ga wat vragen opzoeken. En uh, terwijl ik het aan het doen ben, zal ik het dus uh, nog een beetje leuker maken. Ik ga deze video natuurlijk niet mega lang maken. Dus je zult niet elke race te zien krijgen. <laughs> en um, ja, ik uh, ga gewoon beginnen bij, voor Pinta, dat is het dichtbij. En dan ga ik pony race doen. En dan ga ik naar Morland en zo ga ik zo zilverkleed afwerken. En uh, ik hoop. Ik ga ook kijken hoe lang ik erover doe. Het is nu half twee. Nee, het is half drie. Moet <laughs> ik wat goed nadenken. Um, het is half drie nu. Uh, ik heb natuurlijk al races op Starshine Hoeven en die op, uh, bij de druïden gedaan. Dus die kan ik natuurlijk niet meer doen. Dat wordt dan een beetje lastig. <laughs> dus doe het natuurlijk echt niet meetellen. Dus neem ongeveer aan dat... Nou, die missies bij de druïden duurt echt lang. Ik uh, denk ongeveer... Drie minuten per missie of zo. Ongeveer mee bezig ben en dan nog alle races, dus nemen we even een kwartiertje nemen we ervoor uh, dat we even alle uh, races dan hebben gedaan, zeg maar daar zo en dan gaan we gewoon hier beginnen in voor pinta De eerste vraag die ik heb opgezocht, um, dat is de vraag, no, uh, never ever ever, mijn haar ooit geverfd? Nou ik weet niet of jullie het kunnen zien. Um, dit is ongeveer hier zo, mijn normale haarkleur. En dit. Dus jullie kunnen wel zo gokken. <laughs> ik heb ook roze haar gehad, blauwe haar, um, paars haar. Ja, eigenlijk wel alles zo'n beetje. Dus ik heb wel zeker een keer mijn haar geverfd, Ja. <laughs> uh, ik vind het ook super leuk om te doen. Want ik vind het anders een beetje mijn haar saai of zo. Dus. Volgende vraag: Never have you ever ooit een lichaam stilgebroken. Um, ik heb nog nooit iets gebroken. Um, hoe weet ik echt niet. Um, ik vind het ook echt enorm knap. Nou, ik, ik doe echt alles. Ik ben tegen de muur aangereden met mijn fiets. Ik heb uh, echt gewoon volledige snelheid. Um, ik ben echt op de ra meest rare manieren gevallen. Uh, ik heb echt me rare dingen gedaan. En mensen die stoten hun vinger een keertje, hun vinger gebroken. En ik... Ik breek maar niks. Ik ben er ergens wel blij mee. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Elke keer zeg maar als ik iets heel erg last van heb, dan denk ik gelijk... Oh, ik heb het gebroken, maar ik niet weet hoe het is om iets gebroken te hebben. En is elke keer van al oh, je steltje echt aan. Maar ik kan niet zo heel veel aan doen, zeg maar. Dan de volgende vraag. Never have ever ooit een piercing gezet? Uh, ik weet niet of jullie het kunnen zien. zo Maar ik heb twee oorbelgaatjes. Um, even de rest. Qua, ik weet niet, sommige mensen vinden het wel een piercing, sommige mensen vinden het gewoon, ja, het is een oorbel. Um, dus het ligt er aan wat jouw mening daarvan is. Um, ik zelf vind het wel gewoon een piercing. Uh, ik heb dus aan allebei de kant heb ik twee en ik wil nog een derde. En voor de rest, behalve oorbel, wil ik eigenlijk geen piercing. Dus um, ja, ton piercing vind ik wel vet op zich, maar ik snap niet waarom ik dat eigenlijk precies zo zou doen. Maar goed. Dan was er een vraag, never have we ever um, ooit uit mijn broek gescheurd en helaas vaak genoeg. Ik ben één keer op school uit mijn broek gescheurd. Ik ben één keer toen ik, um, zeg maar, ik ga, ging met de taxi naar school um, en de taxi stond al klaar. En even toen had ik dus, was ik net bijna helemaal klaar en toen scheurde ik uit mijn broek. Dat vond ik echt... Enorme dingen. Dat was ook zeg maar mijn lievelingsbroek. Dus het echt, nee, zat ik echt. Maar ik kwam ook anders bijna te laat. voor de taxi. Teg. Nee, niet nu. Um, en één keer gewoon, na een gegeven toen had ik mijn broek net aangetrokken. En toen hoorde ik. Ook, kruh, en mijn beste vriendin gaf me echt aan van. is die broek nou gescheurd? En dan heb ik dus de rest van de dag met een gescheurde broek gelopen. Want ik kon niet eventjes, zeg maar. wisselen ofzo. Gelukkig uh, was het, was het was mijn laatste les dan, dus dat viel me hard mee. Maar anders was het echt heel naar geweest. <laughs> maar ik ben meerdere keren mijn broek gescheurd. En, uh, het is echt. Nou, niet het naarste ding, maar het is wel echt naar. Ik zit me ook net te bedenken, ik ga zo ontzettend veel beeldmateriaal hebben hierna. Dat ik echt denk van... Oeh, er wordt aardig veel editen. Maar um, daar wordt het ook gewoon de video, de extra video voor twee weken. Dus als ik dit deze week nog niet af heb, dat maakt er niet uit. Die ga ik toch nog niet online kunnen zetten. Want het idee van vorige video ga ik denk ik echt uitvoeren. Um, ik ga dan natuurlijk niet alleen de Star Stable video's dan natuurlijk neerzetten, maar ik wil gewoon wel elke um, woensdag eigenlijk een Star Stable video opnemen van de update. En ja, als ik natuurlijk een andere video opnemen op Star Stable, dan kan ik dat natuurlijk. Misschien doen we een hele saaie update of zo. Ik kan misschien een keertje twee updates dan bij elkaar gaan voegen of zo. Maar over het algemeen kan ik natuurlijk dan geen andere Star Stable video dan natuurlijk neerzetten. Dus deze keer is het dan wel een extra Star Stable video. Maar het kan ook zijn dat het een andere keer is, maar een andere video is. En dat wil ik wel een beetje voor, um, die andere. Dus de tweede video die dan op. Uh, zondag online komt, wil ik eigenlijk wel een andere video doen dan Star Stable. Zodat je wel echt gewoon een mixer tussen krijgt. En niet alleen maar Star Stable. Um, zeg maar, niet dat ik extra video ga uploaden. Om vervolgens ook weer Star Stable te gaan uploaden. Maar Star Stable is ook gewoon een goed alternatief. Om, zeg maar, als je echt geen tijd meer hebt of geen idee. Dat je gewoon echt, echt Star Stable over gaat trainen. En weet ik veel, zeg maar. Dus het is dus best wel handig soms. Ik wil het trouwens nog wat zeggen over Amerikaanse quarters. Ehm... Um, of de quarter horses, zeg maar, Amerikaanse blond paarden. Um, die zijn overigens hetzelfde, alleen is de ene paint en de andere niet. Dus die zijn ook gewoon de snelste, zeg maar, de quarter horses. Ik dacht zoiets van, het zijn de paint horses, maar het zijn precies hetzelfde. Dus het komt goed uit. Dus als je snel kampioenschap paard wil, dan moet je um, de Amerikaanse quarter horses gewoon kopen. zeg maar, het zijn echt weinig, dus... Ook ik ga die binnenkort kopen. Maar alleen pas als ik allemaal paarden heb uitgetraind. Want er komen volgende week al nieuwe paarden uit. Nee, dat is. Uh, dan hebben jullie het al gezien. Ik moet even nadenken hoor. Dit is natuurlijk voor volgende week zondag. Als het goed is. En anders de week daarna. Uh, maar dan is het, is het al uitgekomen. Maar. er komen er twee nieuwe magische paarden uit. Het is vandaag vrijdag um, voor. De update uh, van Star Stable, de twintigste video, zeg maar. Dus dit neem ik een tijdje van tevoren op. Um, ik weet voor de rest ook nog niet um, hoe het een beetje eruit gaat zien. Ik denk ook niet dat ik ze ga kopen, maar dat zie ik natuurlijk pas uh, later. Jullie hebben het dan wel het al gezien, ik alleen nog niet. Want zijn er bij mij natuurlijk nog niet uitgekomen. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd, maar ik denk niet dat ik die ga kopen hoor. Dit vind ik wel oprecht de moeilijkste race dat er bestaat. Um, ik weet dat er een hele makkelijke manier is om deze race te doen. Um, ik doe hem alleen niet zo. Ik ben echt een beetje... Um, ja, slecht in deze race ook. Het, uh, het is niet mijn race. Veel mensen vinden deze race heel lastig en dat snap ik heel erg goed. Het is ook deze race kan ik ook niet doen als ik zeg maar, mijn muis niet heb, heb gepakt. Dus ik kan deze niet met mijn mousepad gaan doen, zeg maar. En dat vind ik best wel vervelend, want mijn muis pak ik eigenlijk alleen wanneer ik daar zin in heb. En dat is eigenlijk bijna nooit, dus. Als jullie trouwens opeens geen geluid meer horen van mijn game, dat komt omdat uh, ik nu microfoon op ingeplugd, was ik net als vergeten. Um, en ik vind het zelf gewoon fijn, omdat ik soms misschien... Ik heb een keertje gehad dat mijn geluid heel erg slecht was met mijn OBS. En toen had ik, zeg maar, geen oortjes in zo, toen praat ik gewoon zo. En nu heb ik op mijn microfoon ingeplugd, zeg maar, je krijgt in principe hetzelfde geluidkwaliteit, want deze microfoon doet het op een of andere manier niet. Ik ga hem waarschijnlijk terugsturen, als het nog kan. Um, maar, het is in ieder geval beter dan als je het het, het geruis hoort, vanwege, um, of galm, of weet ik veel, dat hoor je zeg maar nu in principe niet. En... Uh, je hebt gewoon normale geluid, je normaal zo tegen uh, de computer dus te praten. Alleen dan glitcht het niet, zeg maar. Dus dat is wel fijn. De volgende vraag is wel een leuke vraag. Um, never hebben we ever een foto gemaakt met een BN'er. Um, ik ben een keer op een exclusive eigenlijk soort van voor uh, mensen die je eigenlijk voor betaalden, dan voor abonnement. Um, bij Britt en Esna van Paardenpraat TV ben ik, uh, werd ik toen bij de première van... Mm, ik weet niet meer. Hoe heet die film ook alweer? <laughs> oh, dat was toen uh, in 2018 in ieder geval. Van een paardenfilm. Ik weet even niet meer hoe die heet. Um, als ik weet hoe ik een tekstje in beeld moet zetten, dan komt het nu in beeld hoe die heet. Um, maar toen heb ik daar een foto gemaakt met ze. Ik heb die ook op Insta staan. Als je me nog niet op Instagram volgt, uh, Kitty Plays, Gewoon net zoals je het hier op mijn YouTube schrijft. En anders ga je ook gewoon een linkje in de beschrijving gewoon klikken. En dan kom je er ook. Um, maar die heb ik toen toch geplaatst met de herinnering van een jaar terug. En daar heb ik ze in getijkt. Um, ik vond het echt super leuk. Ik was echt super gespannen ook toen ik dat ging doen. Maar ik ben wel blij dat ik het eigenlijk heen ben gegaan. Um, maar het was wel echt super leuk om ze ooit in het echt te zien. Wat dus ik wel naar vind aan deze race, dat je dan helemaal terug moet naar de Baroness. Dus eigenlijk, als je een soort rondje wil maken, is het best wel irritant. Want je is je helemaal terug en dan wil je helemaal terug omdat je naar Mario toe wil. <laughs> dus dat is best wel vervelend eigenlijk. Eerst op mijn thuisstal natuurlijk hier. Dus dan kon ik gewoon mijn thuisstal bellen. En dan, ja, dan was het een stuk makkelijker. Maar die staat nu in. Uh, Gouden Heuvel bij de Golden Leaf Stables. Ik weet even niet meer... Gouden Blad. Gouden Blad. Ik weet... Iets in die richting. <laughs> en we staan daar van 13. Ik had het lekker snel zo. Ik heb zo'n beetje in mijn hoofd trouwens een beetje een route uitgestippeld. Um, ik ga vanaf Mario ga ik naar Veeldeel. Dan ga ik naar Veerkroof naar de races te doen. Uh, via Vildomeo naar Fairgrove. Um, en dan naar Mistval. En dan bereik ik tuinstal thuisstal. En dan kan ik in um, de gouden Vlaag kan ik de races doen. En dan heb ik eigenlijk heel zilverkleed gehad. En dan kan ik dan naar Harvest Counties. Uh, de Oogstlanden. Zo, ik moest even nadenken. Ik heb natuurlijk alles in het Engels staan. En dus sommige ken ik. Eigenlijk ken ik alle namen in het Engels wel. Maar in... Uh, in het Nederlands niet allemaal, dus het is een beetje vervelend soms. Deze Checkpoint Stay, uh, Races, oriënterende races, vind ik echt heel erg stom. Ik, ik zie het nut er niet van in, ik vind het echt vreselijk. Um, ja. Ik, uh, ik, ja, ik vind het echt stom gewoon, dat je ook heel ver moet gaan rennen. Om daar bij zo'n controleerpunt te gaan komen. En dan eigenlijk weer helemaal terug. en ja, ik, euh, ik hou er gewoon niet zo van. Ik vind die in Mistval wel beter. Daar is het op een kleinere afstand. Maar in veel deel doe ik me eigenlijk nooit. Uh, al doe ik bijvoorbeeld alle races. Dan dus het is het toch wel een van de weinige races die dan alsnog overslaat. Zeg maar. Net als de Konijnenrace, die sla ik dan ook altijd over. De oriëntatierace in um, Mistval sla ik eigenlijk niet over. En die is best wel kort eigenlijk. Maar hier ben je ben al gauw twee minuten bezig met eigenlijk. Um, een beetje heen en weer rennen. En niet echt een race doen, zeg maar. Ga ik binnen de twee minuten. En net aan. Zo so, net aan. We zijn ondertussen trouwens een uur verder. En ik heb dit stukje helemaal afgewerkt. Uh, dus ongeveer een uur doe je dit gedeelte. Uh, ik heb tussendoor de wel eventjes wat gedaan. Ongeveer een kwartiertje of zo. Dus je moet ook. Niet helemaal letten op een uur. Want ik ben ook nog beneden geweest om even te eten te pakken en met drinken te vullen en dat soort dingen. Dus ja. Never ever ever een bericht gestuurd naar de verkeerde persoon. Um, ik heb wel eens... Ik heb het best wel vaak eigenlijk. Eerst dacht ik altijd overal, ik het nooit gehad de laatste tijd. Ik het zo vaak. Um, ik had bijvoorbeeld ook wel een screenshot sturen van een chat die ik met iemand had. En toen heb ik het naar dezelfde persoon toegestuurd. En dacht ik, oh, hoe stom kan je zijn? En degene die is echt iets van. Wat ben jij aan het doen? Toen zei ik van, oh ja, ik heb per ongeluk een screenshot gemaakt van de chat. En ook heel per ongeluk gestuurd. <laughs> degene had echt iets van. Uh, Oké, okay. die gelooft er helemaal niks van, maar goed. Hey, het uh, kan gebeuren. Um, zolang het geen hele erge berichtjes zijn, soms heb ik wel eens dat ik dan net op tijd nog kan verwijderen. Elke keer dat ik een berichtje per ongeluk die ik naar uh, iemand wilde sturen in de groeps heb gezet met echt 30 mensen. Dat is shit. <lacht> niet de bedoeling. Maar ja, kan gebeuren. Kijk, zie je maar bij deze oriënteren, dan lees het alles bij elkaar. Als je hier met twee minuten mee ben bezig bent, weet ik het ook niet meer hoor. Het is wel het dichtste bij, bij elkaar dat ik ooit heb gehad, trouwens. Anders ik het wel een beetje meer verspreid, maar uh, dit is wel pretty close. Never ever, ever een menselijk of een dierlijk baby zien geboren worden. Uh, I have. En mijn kat, zwaar bij de uh, twee hoeze eigenlijk. En ze zijn allebei een keertje van vijf kindjes uh, zwaar geweest. Daar was ik dus niet bij. Um, maar mijn echt mijn mijn poes zeg maar, Dat is maar de andere is van mijn zusje. Die heeft, is nog een keertje zwanger geweest en toen had ze één kittentje, maar die is helaas laatste wel overleden. Maar daar was ik bij ook bij de eerste weeën eigenlijk, als ik daarbij en ik zat toch iets van, maar klopt iets niet. Waar ook al naar de dierenarts geweest, de, de vonden de zo dik en we snappen het maar niet. En dachten van misschien is ze zwanger of zo. Maar de dierenarts zei nee, ze is niet zwanger. Ze heeft gewoon waarschijnlijk iets met er de baarmoeder, dus uh, ze, ze had de medicatie waardoor dus daardoor dat babytje door antibiotica is overleden. Dus wel hadden iets van waar gebeurt dit? Dus Het was inderdaad een babytje, we zijn daar ook maar weer terug geweest naar die dierenarts, want dat gaan we natuurlijk niet meer doen. Want zelfs ik voelde dat er gewoon iets in de buik zat. Dus uh, dat is een beetje gek, maar ik was er toen bij en ik moest eigenlijk naar school toe. Uh, ik weet niet, volgens mij ben ik uiteindelijk toch wel geweest. Um, toen een beetje geboren wordt, wisten we niet zo goed of het nou echt dood was al. Of dat het nog randjes, zat het net wel of net niet. Het was uiteindelijk wel dood. En ik heb toen na school nog afzet kunnen nemen van een baby. Maar um, het was wel heel erg zielig ook voor mijn kat, zeg maar, om te zien. Omdat ze niet zo goed wist waar ze moest gaan liggen. En ze stopte zich in een hoekje. en dacht ik van, maar dat is niet de bedoeling, kan Ik kan er niet bij. Um, om je te helpen. Of dat soort dingen, dus dat is best wel lastig ook. En dat is best wel heftig ook om te zien. Ik moet dus nog in de Dinofly doen. En dan van uh, deze race is nog allemaal hier zo. Ik denk dat ik level 13 nog wel haal. Maar level, uh, level 14 bedoel ik, maar level 15 echt niet meer. Dus ik ga eventjes voor pick-up callen en dan ga ik met de trailer denk ik naar Jorvikstal. Het is inmiddels half vijf, ik ben dus twee uur bezig. Um, ik heb hier in Jorvik uh, stal wat gedaan en ik heb heel veel afgewerkt. Dus ik ben wel zo'n beetje richting het einde, dus ik denk dat ik ongeveer nog één uurtje nodig heb. Um, misschien mm, drie kwartier en dan zal ik ook wel klaar zijn met alle races denk ik. Never ever heeft oh, schrik eraan aangeraakt. En helaas moet ik hierbij zeggen, I have. <laughs> oh, dit komt vanwege het van verzorgpaard. en dan bij de weilanden. En dan stond stroom op. En um, ik moest, het is best wel moeilijk zeg maar, om daar een beetje omheen te manoeuvreren. Zeg maar, om wat van elkaar te krijgen. Ik begin de verkeerde kant op. Um, dus ik heb drie keer of zo aangeraakt. En drie keer dus ook een schok gehad. En um, het is best wel vervelend. Want het is niet fijn fijn gevoel, kan ik je vertellen. Um, ja, het is ook. Zeg maar, die paarden wilden het. Als het weiland open was, was zo snel mogelijk het weiland uit. Dus soms dan had je gewoon geen kans om het zeg maar, normaal te kunnen doen. Dus soms had ik echt iets van. Oh shit, hier gaan we weer. <laughs> hier op Zuiderhoef was eigenlijk de laatste race. Behalve in de dino -vallei. Ehm, um, ik weet niet of ik die alsnog ga doen of niet. Ja, laten we het toch maar wel doen. Dan maak ik toch wel echt de challenge af natuurlijk. Ehm... Um, ik had zoiets van, misschien wel, misschien niet, omdat zeg maar, dit geen winterpaard is. En ik wil geen, ik heb nu ook geen winterpaard om te kunnen trainen. Dus, ehm... Um, even kijken hoe die plek heet, hier. En ik ook wel een beetje dan... Ja... Zeg maar, dan gaat het een beetje langzaam. En dat is wel een beetje vervelend. Dus ik wist niet zo goed of ik hem ging doen of niet. Maar dat is de laatste race. En ik had het er ook met tap tab open om te laten zien dat het de laatste race is van uh, vandaag. Die we dan kunnen doen. En dan hebben we de, elke race gedaan op Jorvik. Die ik kan doen. Er is nog de IJslander race. Ik heb alleen geen IJslander. Dus ik heb die nog steeds niet kunnen doen. Uh, die heb ik over plan om ooit te gaan kopen. Maar nu eigenlijk dus nog niet. Want ik wil eerst nog... Uh, een kampioenschap paard kopen. En dan pas de IJslander. En daarvoor moet ik eerst nog allemaal paarden uitgetraind hebben. Heb ik met mezelf afgesproken. Dus dat wordt hem nog een tijdje niet. Uh, ik heb trouwens geen leuke vragen meer voor jullie. om, of, ja, voor mij om te beantwoorden voor jullie. Um, ik heb het internet een beetje afgestraind tussen de video door. Dus eigenlijk dat ik er echt mee bezig was. Met Star Stable. En uh, de races denk ik dat ik twee uur en een half uur mee bezig was. Ben ik ben het niet helemaal zeker, ben ik natuurlijk nog een race aan het doen. Um, maar dat ik er echt mee bezig was, dat was een stuk minder lang dan dat eigenlijk nu de tijd is. Ik weet ook nog niet hoe laat het nu precies is. Ik zal zo nog even jullie kijken en ik zal dan de tijd geven totdat ik hem begonnen. het is natuurlijk al half twee en laat ik me geëindigd. Ik vind het wel heel jammer dat hij uh, nog een paar speetjes mist om level 14 te kunnen worden, maar dat gaat morgen wel gebeuren. Het is bijna 5 uur, dus ik heb uh, vanaf half, 2, half 3, niet half 2, van half 3 tot 5 uur heb ik hem op overgedaan. gedaan. Dat is 2,5 uur, ik heb ook pauze genoeggenomen, dus eigenlijk moet je vanuit gaan dat ik er 2 uur over gedaan heb, om al de races op Jorvik te doen. Ik hoop dat je deze video leuk vonden, doe een belletje omhoog, wanneer we dit tekenen, dat je geen video's missen. En dan zie ik je volgende keer weer! Ciao!